En dit klinkt net. Oh. Wel. Okay. Nee, ik laat hem niet clicken. Eh Yo gasten, thanks voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik dacht, ik test de joycodes toch nog even goed uit. Want dat heb ik nog niet gedaan in de vorige video. Heb je die nog niet gezien? Check die ook eventjes. Thanks voor het kijken van deze video in ieder geval. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!